Yes. Goedemorgen! Een nieuwe koffiebreak vandaag met uh, twee mensen. En een hoop koptelefoons en een, uh, en een microfoon. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want die neemt echt al het geluid op. En ook nog een mengpaneel, want uh, de vraagbaak gaat verder. De vraagbaak gaat nieuwe dingen ontdekken en dat zijn podcasts. En ik heb uh, Jurjen en Sander uh, gevonden via via. En die zijn daar al een tijdje mee bezig en hebben daar ook uh, voordelen van ontdekt. En daar ben ik natuurlijk uit gewoon, buitengewoon nieuwsgierig naar. Uh, heren, Jurjen, wil jij je eerst even voorstellen? Ja, zeker Petra, bedankt. Uh, mijn naam is uh, Jurjen Kingma, ik ben uh, docent uh, aan NL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. En ik uh, doceer onder andere onderzoeksvaardigheden, ik ben uh, stage- en afstudierbegeleider. En, uh, en ik geef uh, ja, taalgerelateerde uh, vakken, zoals, uh, zoals Nederlands uh, en, uh, en schrijven. Oké, okay. en Sander? Ja, nou ja, ik ben een, een, een directe collega van jullie. En wij, wij maken dan ook samen de podcast, dus vandaar. Maar uh, ik ben dus ook docent aan, aan de studie Integrale Veiligheidskunde bij de NL Stenden. Uh, en mijn achtergrond is, is eigenlijk vanuit sociologie. En, en in, in die zin ook zijn we bezig met, met veiligheidsgedrag eigenlijk. En uh, denken we daarover na nou, hoe wij uh, nou ja, eigenlijk mensen wat veiliger kunnen laten, uh, laten uh, gedragen. Okay. En uh, nou ja, gezien de rellen van de afgelopen tijd uh, is, is er nog wel wat te, te winnen, om het zo ja, te zeggen. Je hebt gewoon een heel actueel vak op het moment. Ja, en, zeker. En je, en je krijgt heel veel inspiratie, vrees ik. Ja, ja. Um, ja, nou ja, we gaan het hebben over podcast. En uh, dat betekent dat we nu ook deze video gaan stoppen. Want ja, een podcast moet je uh, weergeven als een podcast, denk ik. Dus uh, tot zo bij de podcast.